Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lezen, graveren, een nieuw project dit keer. Um, een tijdje terug kreeg ik van een kennis van mij, een koker, ook oh, kennis van mij, kennis van ons eigenlijk, een koker, met daarin een foto um, van onze kleinkinderen. En dat is heel erg lief dat ik die foto krijg, of dat we die foto krijgen. Enige nadeel ervan is dat als die foto in deze toestand blijft, ja, dan weet ik niet wat ik daarmee doe. En dan op enig moment uh, ja, komt die foto ergens weer uit een rollenbollen, maar ja, die foto zal er niet beter op zijn geworden. Mijn plan dus, um, na rijpe overweging, want uiteindelijk, ja, als je er niks mee doet, doe je er ook niks mee, was eigenlijk uh, om een houten plaat te nemen. Ik heb standaard houten platen A4-formaat, dat is ongeveer 30 bij 20. Um, die in te sproeien met lijm, daarop de foto aan te brengen, ik ben niet goed in dat soort dingen, dat zeg ik gelijk, dus ik hoop dat die er vlak op gaat zitten. Dat is een hele belangrijke natuurlijk, dat is duidelijk. Um, en als die foto er eenmaal goed op zit, om te kijken of ik daar een puzzel uit laseren kan. Een puzzel laser is niet zo'n heel groot probleem. Dat is niet het grote probleem. Het probleem is alleen dat die, um, ja, uh, dat die natuurlijk niet die foto kapot maakt. En die laser die is heet. Ik wil het dus gaan proberen door hem op de kop te lezen. Dus zeg maar het hout vanaf deze kant, zeg maar als het ware. En dan de foto aan deze kant. Kijken of dat. Lukt. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat zal moeten blijken. Maar ja, wie niet probeert, wie niet wint. Ik zal er wel iets onder moeten leggen, want ik weet dat dit hout, zeg maar, dat is verlijmd. En die lijm die gaat er straks aan de onderkant uitkomen. Let maar op. Dus ik moet daar een methode voor bedenken. Um, waarop dat op de goede manier gebeurt. Um, dat is het plan. Het plan is dus: foto hierop plakken. Goed laten drogen. Ontwerp maken voor de puzzel um, waar ik zeg maar ja, net het buitenrandje, dan zeg maar weg gaat vallen. Want anders zit je met het probleem dat het precies echt 100% exact uitgemeten moet zijn. Nou, dat is vrij lastig op een te laser, tenminste zeker op een diode laser. Um, en hem dan uit gaan snijden en kijken of we dan een puzzel hebben van mijn kleinkinderen. Mocht de foto erbij aan gort gaan, ja, dan is dat jammer. Maar nogmaals, op de manier zoals die nu is doen we er waarschijnlijk ook niet zo heel veel mee. Dus dit is misschien nog het beste plan. We gaan beginnen. Ik ga de foto met lijmspray op dat hout aanbrengen. Zo, ik kan natuurlijk heel enthousiast gaan beginnen met die lijmspray, maar we zien al gelijk dat die foto groter is dan de plaat. Ik ga even laten zien. Plaat erbij pakken. Leg hem even op de foto. En je ziet dat ik moet gaan aftekenen. Van wat moet er nu wel op die foto en wat niet. Broertje en zusje samen. Ik vermoed zoiets. Um, even kijken, als ik daaronder kijk. Ja, dit is belangrijker dan al het andere. Dus ik moet zeg maar... Ja, ongeveer dit krijgen. Um, dit zal ik op de achterzijde moeten gaan aftekenen. Doe ik doe het nu even met een potloodje. En dan op de achterzijde gaan aftekenen hoe je dit precies gaat doen. Het belangrijkste daarbij is eigenlijk uh, dit hier, deze kant. Kijk, als ik één punt heb, kan ik die houten plaat eroverheen leggen. Even kijken of ik dat goed gedaan heb. Ik denk het wel. Ik de plaat er weer bij. Nu kan ik hem op de achterzijde gaan aftekenen. Zo. Dus ik krijg hier een hoek. Dat is voor nu nog niet belangrijk, maar wel straks als ik hem erop wil gaan plakken, dan is het de zaak dat hier die houten plaat komt te liggen in dat stuk wat ik nu afteken. Zo. Misschien niet helemaal goed te zien, maar goed genoeg om die houten plaat zo meteen te kunnen leggen. Want we zien hier die lijn lopen. En daar moet die houten plaat overheen. Het is dus nu een kwestie van lijm op de houten, houten plaat aanbrengen. En dan de houten plaat hierop aanbrengen. Ik ben zo bij je terug. Zo, tijd voor de lijmspray. Hier je lijmspray schudden. En dan voorzichtig aanbrengen, maar wel over de hele plaat, want hij moet helemaal plakken. Oké. Okay. Dat nu moet op de foto. Nu zitten we natuurlijk even met een probleem. Want dit is ook ingeplakt nu. Dus ik leg hem even aan de zijkant, deze plaat. Op moment deze plaat eraf, foto neerleggen en dan komt deze houten plaat er overheen. Die helaas ook nog niet helemaal. Inmiddels heb ik de houten plaat erop geplakt. Ik moet hem nog omdraaien om te kijken hoe die eruit komt. Maar ik ga eerst even de lijmresten verwijderen zodat ik zeg, met de foto niet vernieuw. Ik ben zo bij je terug. Hier zien we de houten plaat op de achterzijde van de foto verlijmd. Goed laten drogen. Je kan er eventueel iets opleggen zodat die uh, plat gedrukt wordt. Nu moet ik met de Stanley mes um, de rest van de foto eraf gaan snijden. Um, dat ga ik even off camera doen, maar je zult het begrijpen. Ik pak eerst een schaar, pak ik ruw weg, knip ik het grootste gedeelte eromheen. Dan pak ik een scherp standing mes, leg er natuurlijk wel even goed iets onder. En ga dan het restant van de foto afsnijden, zodat we eigenlijk alleen nog maar de plaat hout over hebben met de foto erop. Ik ga je zo meteen het resultaat laten zien daarvan. Zo, hij is uitgesneden, geplakt op, de, op het hout. Ik heb ook nog even een video bekeken van iemand anders die dit deed. Um, die gebruikt wel een CO2 laser. Maar ik denk toch dat ik het ook zo ga doen zoals hij dat deed. Ik ga uh, de bovenzijde um, met um, uh, doorzichtige lak inspuiten. Zodat er een beetje een beschermlaag is. Um, vervolgens ga ik uh, de puzzel maken. En dat gaan we doen op de computer. Dat ga ik je laten zien. Maar die maak ik iets kleiner dan dat de foto hier is. Zodat we eigenlijk ook nog een soort van randje hebben waarin we de puzzel kunnen leggen. Dat is best wel handig. Dan plakken we op de achterzijde nog zo'n houten plaat. En dan hebben we eigenlijk een soort van houder waar de foto in past. Um, nu eerst ga ik hem inspuiten met blanke lak. Dit dus is eigenlijk alleen om de schermlaag aan te brengen omdat die boven zijn er niet zo heel gemakkelijk gaat branden straks. Dus ik ben er ook vrij genereus mee, zoals je ziet. Oké, okay, nu ga ik hem verder laten drogen. En dan gaan we er morgen mee verder. Zo, ik heb mijn plaat hout uitgemeten. En die is. Uh, 29,7 mm, eigenlijk dichter bij de 30 mm, dus laten we maar zeggen 30. 30 mm, hoe kom ik 30 mm? 30 cm, natuurlijk. 30 cm, dus 300 mm, bij 205, oftewel 20 cm en een halve centimeter. Nou, wil ik een randje eromheen hebben, zodat ik de puzzelstukjes binnen dat randje kan plaatsen als we de puzzel bouwen. Waarom is dat nou zo interessant? Uh, misschien wel eens begrepen. In een van mijn video's dat ik het heb gehad over het begrip kerf, specifiek zelfs daarover heb gehad. Laser is net als zagen. Jouw laser lasert een gedeelte van het hout weg. Dat wil zeggen als je veel puzzelstukjes hebt, dus veel lijnen die weggelezerd worden, dan worden, komen jouw puzzelstukjes los te zitten. Um, dat kan je voorkomen door weinig puzzelstukjes te maken, maar ja, dat is misschien niet leuk voor de puzzel. Je kunt ook die kerf wat compenseren, maar dat is wel vrij lastig in dit geval, omdat die zowel naar links als naar rechts gaat. Maar je kan het natuurlijk oplossen door simpelweg een kader om je puzzel heen te maken en dat is wat ik ga doen. Dus wat ik ga doen, ik ga een 7 mm rand eromheen laten zitten waarin ik de puzzel dan kan leggen. Er zijn heel erg veel websites waar je puzzels kunt maken voor een lezer en de website die we hier hebben, ja ik ga de link kopiëren onder de video plaatsen. Hij is extreem lang zoals je bovenin kunt zien, um, maar het is wel een hele fijne website om mee te werken. Het eerste wat we hierboven hebben is het woord seed. Dat wil zeggen allerlei verschillende manieren hoe die puzzel eruit kan zien. Als ik nou heel erg hoog ga naar 7006, dan ziet die puzzel er zo uit. Ik vind ik trouwens ook wel prima. Ik vind het prima. Dit is goed voor mij. Geen probleem. Maar zou je dus veel puzzels maken en ze zouden dan dreigen allemaal hetzelfde uit te zien, kan je dat dus oplossen door gewoon een andere seed te kiezen. Ja. Dan de tab size, dat is de maat van die rondjes hier. Ik ga dat even laten zien. Als ik die extreem verhoog, hij staat nu op 22%, dan zie je dat de uitstulpingjes groter worden. Zie je dat? En omlaag hetzelfde laag in een pak. Ja. Dus je kunt het helemaal tunen zoals jij het wil. Ik zet hem op 22%. Ik weet niet, ik denk dat ik het ook al intikken. Dat zal best lukken, denk ik. 22% ook goed. Ja, geen probleem. De jitter. De jitter heeft te maken met um, in hoeverre die stukjes er een beetje wonky uitzien. Een beetje raar uitzien. Zie je dat? Hij staat standaard op 4%. Dat vind ik op zich een prima setting. Uh, maar je kan dat dus allemaal aanpassen naar je eigen behoefte. Dan hoeveel... Puzzelstukjes wil hebben. 15 bij 10 staat die nu. Ik heb hier alvast mijn waarde ingesteld. 293 bij 195 mm. Herinner je? Het was uh, 30. Uh, 30 cm, dus 300 mm. Dus min 7 voor dat randje. 293. Het was 20,5. Ja, het is dan iets groter geworden. 195 voor de zekerheid. Oké. Okay. En dan heb ik dus het randje eromheen. En dan ziet die puzzel er zo uit. Ja. En wat ik nou kan doen is simpelweg het SVG bestand downloaden. En dat is wat ik ga doen. En een SVG bestand, dat kan ik inlezen in Lightburn. Goed, dan zijn we nu in Lightburn aangeland. En wat we in Lightburn gaan doen, is eigenlijk simpelweg die SVG importeren. Dus ik ga hier naar boven, naar de knop importeren. Dat is de vierde van links. Ik zoek dat SVG bestand op. Jigsaw. En voilà, daar is die. Hij staat toevallig ook keurig in. Midden 200 bij 200. Um, en je ziet de mate 293, 195 zoals we hem ingesteld hadden. Wat ik even ga doen. Ik ga bij diezelfde maat, ga ik er even een um, rechthoek omheen trekken. Uh, als toolpad, zodat we straks als we kaderen precies zeker weten dat het ook de, de juiste... Uh, de juiste grootte heeft, zeg maar. Dus ik maak een rechthoek. En die rechthoek zet ik op de T1-laag. De T1-laag is namelijk een van de twee toolpadlagen. Um, even kijken, de grootte is te groot, want die andere die was, even nog een keer aanklikken, die zwarte. Even de pijl. Dan de zwarte even aanklikken, die was 293, 195. De rode is 296,197. Dus moeten we even veranderen, 293. 195. Zo. En ik centreer hem. En dan moet hij er precies omheen staan. Centreren kan je doen door hier rechtsboven. Dat heeft wel te maken met venstertjes die je aan hebt staan. Dat dat even duidelijk zijn. Um, je kan natuurlijk hier zeggen. De maat van jouw bed. Hè, dus 200 bij 200. Maar je kan dan ook hierboven op deze hier klikken. En dan staat die Zoals je hierboven ziet op 200 bij 200 En dat is het toolpad. Uh, dat is alleen puur voor het kadreren. zodat hij, dat hij laat zien waar hij gaat lezen. Dat ik ook weet dat ik zeg maar die buitenrand behoud. Want er zit dus een kleine buitenrand omheen. Um, ik doe vervolgens die lijn. Want dat is natuurlijk de belangrijkste. Dat, moet, dat is zacht hout. En zacht hout heb ik in meerdere soorten. Uh, ik heb hier die 3,6 mm. En daarvan zet ik de waarden in dat bestand, maar ik hou daar niet mee op. Dus ik assign hem, Met andere woorden, dan is die 300 bij 85, maar ik hou daar niet mee op. Dus ik sluit, ik klik hem even dubbel. Waarom? Um, die foto is erbij gekomen. Dus om te beginnen geef ik hem 5% meer, dus hij gaat met 90% worden gelezen. Dat is één ding. En ik ga er, ja, ik ga er twee keer overheen. Um, vorige keer heb ik uh, wat doosjes gemaakt. Daarbij ging ik er één keer overheen. Dat ging een stuk sneller. Tuurlijk. Alleen ik wil nu zeker zijn dat hij die puzzel op de juiste manier uitsnijdt. Um, dus ik ga er twee keer overheen. Zodat ik zeker weet dat hij er doorheen gaat. Dat is extreem belangrijk in dit geval. Moeten we moeten wel proberen die foto te waarborgen. Ik hoop dat dat lukt. Uh, maar met deze settings. Dit ga ik opslaan. Met deze settings ga ik uiteindelijk... Um, proberen hier een puzzel van te maken zo de laser is er klaar voor zorg dat je goed kadert en dat je dus kunt zien dat die uh, ruimte aan alle kanten over heeft dat heb ik gedaan het heeft niet zo heel veel zin om dat op de video te laten zien bij een eerdere video heb ik gemerkt dat je nauwelijks het blauwe puntje te zien krijgt en dat zou je eigenlijk wel moeten zien um, ik heb dus gekeken of die er goed op ligt ik ga nu de laseropdracht starten. Op zich is het alleen al een rustgevend gevoel als je dit ziet. Ja, we zien wat zwarte randjes. de is minder snel dan een CO2. Hoe sneller je laser is, hoe minder je een die zwarte randjes krijgt. Uh, maar vooralsnog ziet het er goed uit. Ik weet alleen niet hoe het eindresultaat gaat zijn, maar dat gaan we natuurlijk zien. En zo ziet het laser eruit. Het volgende wat we even moeten gaan doen, is het lijmen van de buitenrand op de nieuwe houten plaat. Zodat we daarin de puzzel kunnen leggen. Die buitenrand ben ik voorzichtig mee geweest. En ik ga hem nu voorzien van drupjes met houtlijm. Je hoort ze moeten we hebben. Ja, daar maken we ons even niet zo druk van. Even een rondje maken met de houtlijm. Ze kunnen weggeschuurd worden, maar meestal droogt houtlijm ook vrijwel zichteloos, zichtbaar, onzichtbaar op. Dus ik moet goed zeggen, onzichtbaar. Nou, daar gaat hij. Deze moet natuurlijk precies op de plaat, want die heeft dezelfde maat. Voilà. En dit gaat straks... Um, de plek zijn waar de puzzel in gelegd gaat worden. Oké, okay, dit laten we drogen en dan gaan we de puzzel daarin leggen. De laatste stap die ik ga doen voordat ik hem uit elkaar ga halen en ga zorgen dat hij in zijn uh, frame past, is ik ga de achterzijde voorzien van een uh, witte primercoating. Want alle die brandvlekken zien er natuurlijk niet zo mooi uit. Vullen um, maar lukt even niet, want ik heb maar één handje vrij. En die heb ik voor die spuitbus nodig, dus ik laat het zo meteen zien als die klaar is. Het eindresultaat moet natuurlijk drogen, maar ziet er dan straks zo uit. Uh, we laten dit nu drogen en als dit droog is gaan we kijken dat we het in zijn frame kunnen gaan doen. Dat zo. Ja. En nu rest ons het in elkaar zetten van de puzzel. En je ziet, daar ben ik al ruim mee bezig. Um, op zich is het heel goed gelukt. Het enige wat jammer is, zijn de zwarte randen. Ten eerste krijg je daar vieze vingers van. En ten tweede vertroebelt het iets wat de puzzel. Maar het werkt absoluut. Nu nog alleen een methode bedenken, waardoor je niet zo enorm veel zwarte randen op die puzzel krijgt. Dat zou nog mooi zijn. Zo, en dan tot slot... Is de puzzel nu klaar. Hij is te maken. Hij is best lastig. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de foto. Ik denk een geslaagd project. Ondanks dat ik liever gezien had dat die randen niet zo zwart waren geweest. Uh, de foto zelf is niet verbrand. Um, en het is een aardig mooie puzzel geworden. Ik hoop toch dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Misschien wel in Capelle. Denk je ook nog even aan mijn crowdfunding actie? Daag.